Goed, collega, de derde stap en de laatste stap is het verzamelen van de filmpjes in een online omgeving. Je kan die plaatsen in Smart School, je kan die uh, op een ander documentje ook gaan publiceren, maar het handigste is die eigenlijk te publiceren in, in een eigen website, die ook gemakkelijk raadpleegbaar gaat zijn op een gsm. Op een Daarvoor stel ik voor dat je de website maakt in sites.google.com. Zo. Als je daar rechtstreeks nieuw achter kom je op de nieuwe omgeving. Als je dat niet doet, kom je op de oude omgeving. Ik zal die eventjes tonen. Dit is de oude omgeving, waar je op maken kan drukken. Maar ik stel voor dat je kiest voor de nieuwere versie van Google Sites, omdat die zich dynamisch aanpast op kleinere apparaten, dus bijvoorbeeld naar een tablet of naar een smartphone. Heel eenvoudig een nieuwe website maken, doe je er op het plus teken te drukken. Ik ga geen hele uitgebreide samenvatting geven over Google Sites. Je kan daar zelf je in gaan verdiepen en de layouts gaan testen enzovoorts. Maar ik kan je gewoon laten zien dat het maken van een website op zich niet zo moeilijk moet zijn. Dus je komt altijd in een online editor terecht. Ik zal die eventjes wat groter maken. Ik wil ook zeggen dat je overal ter wereld waar het je internet hebt, toegang hebt tot je, pagina, of tot je pagina's en die je eigenlijk ook altijd kan gaan aanpassen. Je begint met een paginatitel uiteraard. Stel dat ik een website rond wiskunde wil bouwen, omdat ik daar ook al een filmpje rond gemaakt heb. De titel aanpassen hier van boven is natuurlijk super eenvoudig. Je klikt gewoon op een onderdeel, je past de titel aan, je geeft er een opmaak aan die je wil. Je gaat merken, je hebt niet onbeperkte uh, vrijheid. Hè? Dus het is niet mogelijk vanzelf uh, echte lettertypes per, per artikeltje of per onderdeel te gaan kiezen. Dat lukt niet. Hè? Je geeft een naam van de website op. Ik stel voor dat je die noemt, zoals die zelf heet, tenzij je een website per vakgroep natuurlijk gaat maken. Hè. Als je zegt wiskunde eerste graad of zoiets, dan kan je die natuurlijk wiskunde eerste graad gaan noemen. Dus ik noem die eventjes veldje wiskunde. Want hij gaat er ook voorstellen in de link. Je gaat dat zelf voorstellen in de link. Hè. Je gaat zelf merken dat je wel een aantal dingen kan gaan wijzigen, zoals hoe moet bijvoorbeeld die, uh, die pagina er gaan uitzien. Hè. Moet die koptitel alleen de titel weergeven. Of moet je een grote banner hebben, uh, je kan dat zelf een beetje gaan bepalen. Ik vind het een beetje uh, verlies van ruimte. Dus soms doe ik de banner weg, soms laat ik alleen de banner staan of zelfs alleen de titel. Goed, stel dat je de achtergrond niet mooi vindt, je kan de afbeelding wijzigen. Je kan zelf een afbeelding uploaden of een afbeelding selecteren. Nog gemakkelijker is, buiten al deze mooie... Uh, ja, mooie achtergronden die er al zijn eigenlijk. Kan je zelf ook kiezen. Deze heeft niet zo heel veel met wiskunde te maken natuurlijk. Ik ga er een hele zachte bij zetten. Ik doe selecteren en dan wordt dat eigenlijk het thema van je website. De thema's kan je zelf nog gaan aanpassen. Als je hier achter bij thema kiest, kan je zien welke thema's dat er zijn. En de letterstijlen kan je dan nog apart gaan aanpassen. Dus als je zegt, ik wil een speelse. Ik doe dat wel eens geregeld bij mijn lettertypes. Moet ik even gaan zoeken. Letterstijl, ah, die staat bij deze er niet bij. Even kijken of we hier geen klassieken vet. Uh, een zoeken. Normaal gezien zal die hier wel ergens tussen staan. Hmm, vind ik hem op dit moment nu niet terug. Normaal gezien gebruik ik eentje die heet Speels. Maar ik zie hem nu niet staan. Misschien omdat ik van deze website begonnen ben, dat hij er nu niet tussen staat. Op zich ook niet zo erg. He. Goed. Ik heb een startpagina gemaakt. Dus het is wiskunde waarin dat je bijvoorbeeld wat tekst zou kunnen zetten. Maar dat je mensen welkom heet. Dus als je hier ergens klikt... Hier zo, je dubbelklikt, dan krijg je zo een cirkeltje met wat objecten die je kan toevoegen. De T in het midden staat gewoon voor tekst. En hier zou je hallo, welkom op de website van Wiskunde bijvoorbeeld kunnen gaan plaatsen. Hè? Dus een heel gemakkelijke welkomstbootschap. Je ziet aan die dunne lijntjes dat dat eigenlijk een aparte sectie is. Dat maakt het gemakkelijk als we zelfs bijvoorbeeld een knopje gaan toevoegen. Of we gaan een YouTube filmpje toevoegen, dan kan je die secties vastpakken en gaan verplaatsen. Dus zo simpel is dat eigenlijk. Je moet je een beetje kleur geven aan zo'n sectie. Hier heb je de achtergrond van zo'n gedeelte. Je geeft het een kleurtje. En je bent eigenlijk vertrokken. Dus je ziet dat je niet alles kan gaan aanpassen. Ook hier. Je kan niet zomaar een ander lettertype gaan, gaan creëren. Wat soms eigenlijk wel heel goed is, want hij houdt de website eigenlijk uniform en strak. Dus ik heb mijn eerste startpagina. Stel dat ik les geef aan het eerste en het tweede. En ik wil van boven zo een menu krijgen met het eerste jaar en het tweede jaar. Dat ga ik nog eventjes tonen. Dan moet je niet zijn bij invoegen, maar moet je naar pagina's gaan. Je ziet dat ik een homepagina heb. Nu, ik vind dat geen goede naam. Homepagina. Homepage, wat staat er juist? Homepage. Ik noem dat eerder start. Dus ik heb even de eigenschappen aangepast in de startpagina. Ik ga een nieuwe pagina toevoegen. Hop. Nieuwe pagina. Geef de pagina een naam. Eerste jaar bijvoorbeeld. Dan op klaar. Die wordt gegenereerd. Ik ga een tweede pagina maken. Zo, tweede jaar. Voilà. En je ziet van boven dat het menu al klaar is. Dus hij maakt dat eigenlijk allemaal voor u. Hè. Stel dat je zegt, hier staat nu start, tweede jaar, eerste jaar. Ik wil dat eerste jaar voor mijn tweede jaar gewoon vastpakken, naar boven slepen. Je laat het los op de juiste plaats. En dat wordt al gewijzigd. Zo snel gaat dat. En in het tweede jaar wil ik bijvoorbeeld twee subpagina's. Eentje heet bijvoorbeeld getallenleer. Zo. Dat is niet getallenleer uiteraard. Maar getallenleer. En meetkunde gaan we er ook bij doen. Zo, laat nu zien dat hij die, die alle vier langs elkaar gemaakt heeft. Je ziet dat van boven in het menu. Ik wil die onder het eerste jaar zetten, dus ik pak hem vast, ik sleep hem naar het eerste jaar, ik pak getallen leren en ik sleep die in het eerste jaar. En ik heb nu, zoals je kan zien van boven, heel snel een menu gemaakt met verschillende pagina's. Dus klik je erop, dan kom je ook op de juiste pagina terecht. Stel dat ik bij getallen leren een van die filmpjes wil gaan plaatsen. Dus hier in dat witte gedeelte wil ik een filmpje plaatsen. Dan doe je gewoon invoegen. Je ziet hier eigenlijk al een aantal knopjes en die je heel vaak gaat gebruiken, een tekstvak, wat afbeeldingen of iets uit je drive. Als je daarop klikt, heel gemakkelijk, jouw drive is eraan gekoppeld, dus je kan rechtstreeks een taak heel eenvoudig aanduiden, invoegen en die gaat hier terechtkomen. En zo simpel kan je een document gaan toevoegen. Het handige aan dit document is, als je hier uh, dit document aanpast in je Google Drive, dan wordt er op de website automatisch mee aangepast. Ik zal hem even laten staan, het maakt het wel gemakkelijker, dan hebben we al een voorbeeldje, ik zal hem mooi in het midden zetten, zo, voilà, dan staat hij in het midden. Um ik wil eigenlijk een, een afbeelding, of nee, sorry, een filmpje toevoegen. Hè. Dus bij, ik zal het hier bij meetkunde gewoon hieronder gaan plaatsen. Hè. Hieronder heb je YouTube staan. Als je daarop klikt, kan je zelf gaan zoeken. Je kan hier dus gewoon wiskunde in gaan zoeken. En filmpjes over wiskunde gaat hij dan ophalen. En zoals je zegt, een vergelijking oplossen, je luidt eraan, selecteren. Hij gaat het op een plaatsje zetten waar het hij denkt dat er nog een mooie plaats is. Je kan dat vergroten, verkleinen, aan de rechterkant zetten, links zetten. Eigenlijk heb je er wel wat... Uh, ...bewegingsvrijheid mee. Hè. Ik kan een kaart gaan toevoegen. Je ziet het eigenlijk hier. Hè. Documentjes, presentaties, formulieren... ...en een knop. Een knop is ook wel een handige. Die zal ik zo dadelijk ook even laten zien. Samenvouwbare tekst vond ik in het begin ook heel mooi. Dus als ik die bijvoorbeeld wil gaan toevoegen... ...daar... ...dan kan je hier een titeltje... titeltje doen... ...en hier de tekst om te bewerken. Uh, regel 1... ...regel 2... Uh, ...regel 3. Het jammer voor leerlingen is... Zo ziet dat eruit op je website, en zij moeten er echt op klikken, eer dat dat terug uitklikt. Dus ze doen dat soms niet. Hè. Ze, ze zien niet dat dat vinkje hier staat, dus ze vergeten zo uitklikbare tekst wel eens te bekijken. Dus ik ga deze terug wegdoen, sectie verwijderen, voilà, die is, die is weg. Wil ik een lijntje hier tussen die twee in? Je kiest gewoon op een scheidingslijn, die komt er van onderbij, bij, maar je kan die gewoon vastpakken, naar voren slepen, loslaten, en je hebt er een lijntje tussen staan. Dus dit was nu een filmpje dat ik zelf gevonden had op het internet. Maar als ik even ga kijken, ik ga mijn fullscreen nog eens uitzetten. Zo. Dit was mijn filmpje in verband met rekenen. Dus als ik dat ga openen. Ga openen, sorry. Dan kan ik de link al kopiëren. Zo. En dit kan ik ook gewoon hier langs bijvoorbeeld zetten. Dus als ik nu zeg, ik ga opnieuw een YouTube-filmpje invoegen. Uh, waar is dat YouTube? Daar. En je kan kiezen tussen degene die jij geüpload hebt. Dat staat er ook al bij. Of je kon die URL hier ook gaan plakken. Zo. Toevoegen, dan kom je ook op dat filmpje uit. Je moet selecteren, hij gaat het weer ergens plaatsen. Ik zeg, dat moet je er langs gaan zetten. Voilà, dit mag misschien ook terug wat groter. Hè? Zo, voila. En we hebben de twee filmpjes langs elkaar staan, en die staan bij het eerste jaar getallenleer. Dus die staan niet ergens anders. Hè? Dus als ik terug op het tweede jaar ga drukken, dan ga je zien, dit is een nieuwe pagina, is, een andere pagina. Je ziet dat ook als je de pagina's laat staan, hij switcht daar iedere keer tussen. Dus bij het eerste jaar getallenleer. Daar stond hij niet, sorry. Oh, jawel, toch, getallen neer. Daar staan mijn, uh, mijn bestandjes. Uh, uiteraard is het, is het niet het enige wat je kan toevoegen. Hè. Je kon bij invoegen nog gaan kijken wat je allemaal kan toevoegen. Je kan de layout gaan aanpassen. Je kan ook, voor de mensen die HTML begrijpen, je kan ook code gaan toevoegen. dus voor, Ik denk voor aan Daan of Romina. Uh, je kan ook HTML-code gaan toevoegen, wel beperkt. Het uh, is dus niet helemaal... Uh, je ja, hebt niet alle vrijheid van een website. Goed, stel dat mijn website klaar is, en ik wil die aan mijn leerlingen gaan tonen, ik kan zelf nog gaan kijken of je die met een bepaald aantal mensen kan gaan delen, uh, of je, dat je die voor iedereen gaat publiceren, meestal doe je publiceren voor iedereen. Hè. Bij de instellingen dat heb ik zelf nu eventjes niet nagekeken, maar kan je nog een aantal dingetjes gaan doen, zoals bijvoorbeeld de werkafbeeldingen. Hè. Het FAF-icon bijvoorbeeld kan je gaan aanpassen. Wat is het FAF-icon? Ik zal het je laten zien. Als je hier gaat kijken naar mijn website, Informatica, die heeft zo'n eigen icoontje gekregen. Dat is het vaf icon Dus dat is hetgene dat de leerlingen zien als je dat van boven open hebt. Dat zijn van die dingetjes die je hier kan gaan aanpassen nog. Goed, ik ben klaar om hem te publiceren, want ik zit bijna met 10 minuutjes. Je drukt op publiceren, en dan gaat die vragen, wat is de naam van je website op het internet? Of, wat is de URL eigenlijk? De URL is altijd dit eerste stuk dat hier staat. Dat kunnen we niet veranderen, dat mag ook niet. Dat is Google's manier om websites te verzamelen. sites.google.com, schuine streep en dan ons domein, dat is lyceumgenk.be. En dan komt die naam die jij aan de website gegeven hebt. Nu, De naam mag nooit een spatie bevatten. En je weet dat eigenlijk ook. Een websitesadres mag nooit een spatie bevatten. Dus die gaat die twee hier tegenaan zetten. Je zou nog kunnen kijken of bijvoorbeeld wiskunde nog vrij is, maar stel dat iemand van het vijfde jaar wiskunde reserveert, en iemand van het tweede jaar wil dan ook wiskunde reserveren, ja dat gaat natuurlijk conflicteren met elkaar. Hè. Daarom zet ik er heel vaak mijn website bij, dan bijvoorbeeld het vak. Hè. Voilà. En die leerlingen weten dat ook wel. Dit is de link die jij kan gaan delen aan je leerlingen. Op het moment dat ik nu publiceren druk, gaat hij die, die al online klaarmaken, en dat werkt eigenlijk echt supersnel. Hè. Dus vanaf nu, je ziet dat beneden ook, je site is gepubliceerd en je kunt die eens een keer gaan, laten, gaan weergeven. Dit is de website die leerlingen zien. En die komen rechtstreeks op getallenleer uit. Dus uh, dat is omdat ik vanaf die webpagina begonnen ben. Maar je kunt de startknop gewoon van boven drukken. Dan komt je die welkomstboodschap. Je ziet dat het menu werkt. En als ze naar getallenleer gaan en ze scrollen een klein beetje naar beneden. Dan zien ze YouTube vanop je staan. Dus dit is goed dat een leerling het ziet. Nu, um, normaal gezien kan ik ook gaan bekijken. Dat zie ik hier nu niet onmiddellijk staan. Als dus ik dat eens wat kleiner maak, misschien kan ik dat wel tonen. Voilà. Dus nu moeten jullie even concentreren op dit stukje. Dit is eigenlijk meer het formaat van een gsm. En je ziet onmiddellijk dat het menu van boven mee veranderd is naar het formaat van een gsm ook. Dus als iemand dat op een gsm bekijkt, kan die nog altijd die documentjes allemaal raadplegen. Alles werkt nog. Alles is ook klikbaar. Hè? Dus als ze hierop op klikken, komen ze op dat document uit. Dat werkt ook allemaal. Want dat zijn Google documentjes uit je drive uiteraard. Uh, maar je ziet dat het menu zich automatisch heeft aangepast. Dus je hoeft daar nergens, je hoeft echt geen programmeerkennis meer te hebben om een website te gaan maken. Zo kan je alles gaan verzamelen. Wat wil ik daar nog, over, nog van tonen? Eigenlijk zijn we er. Hè? Stel dat jij nu... Ik heb... Je hebt het misschien gezien, ik heb het, uh, het bewerk, de bewerkmodus heb ik gesloten. Stel dat jij ergens... Um, stel dat je bent les geven en een leerling die zegt, um, getallen leer, uh, heeft u fout geschreven. Ja, dat moet zonder hoofdletter zijn, ik zeg ze maar ergens iets. Als jij naar die website gaat, die houdt in de gaten dat jij het bent. Jij bent de eigenaar, dus je kan hier rechtsonder altijd gewoon op dat knopje drukken. En die website gaan bewerken. Dus je mag eender waar ter wereld zijn. Jij kunt altijd je website bijwerken en altijd iets gaan veranderen. Dus als je uh, zegt, die g moet een kleine g zijn. Je drukt gewoon, je verandert wat je wil veranderen. Je drukt gewoon op publiceren. Hij gaat dan altijd tonen wat was er vroeger en wat is er veranderd. En je gaat zien, het grote verschil is dat het vroeger een hoofdletter g was. En nu een kleine g. Als je tevreden bent, zeg je gewoon publiceren. Dat duurt een paar seconden en voor het moment dat je hier drukt op weergeven, dan kan je zien dat het werkt. Ah, hier van boven is dat icoontje nu een voorbeeld van voor hoe dat je het kan tonen op een GSM. Dan ziet dat er zo uit. Op een tablet ziet het hier zo uit. En op een PC ziet het hier zo uit. Hè. Dus je ziet eigenlijk dat hij daar rechtstreeks eh, rekening mee houdt. En je ziet ook dat getallenleer hier, de titel, allemaal een kleine g geworden is. Dus zo snel ben je eigenlijk, ik ga het even terugsluiten, zo snel ben je eigenlijk een website aan het maken. Goed, als er nog vragen zijn, er is heel veel informatie te vinden uh, op het internet over uh, hoe ga ik met, uh, met Google Sites om. Ik kunt eventjes iets aanduiden, dan krijg je een achtergrondje erop. Ik past die ook altijd aan aan de leesbaarheid. Hoef je niet mee akkoord te gaan, Ik kan er opnieuw op drukken. Uh, maar zo snel heb je een website gemaakt. Hè. Ups, up, dat is allemaal dynamisch. Je zet hem terug mooi in het midden. Je ziet dat hier aan de balkjes beneden. Zie je het? Nu, nu staat er links en rechts zo'n blokje. Zo'n lijnstuk. Voilà. En je bent klaar. Publiceren. De verandering gaat hij weer tonen. Het verschil tussen links en rechts. Je doet het publiceren en je bent weer vertrokken. Voilà. Dat is Google Sites in een uh, notendop. Dus het enige wat de leerlingen nodig hebben, is die link. Ik zal hem eens even tonen. Hier. Dat stukje heb je eigenlijk niet nodig. Hè. Maar de link naar je website is dus sites.google.com-bcmg.be. Dat is altijd hetzelfde. En dan de naam die je voor de website gekozen had. Dat is het. Als er vragen zijn, laat het weten. Hè. Veel succes.